We zijn vandaag op de claimdesk bij EUClaim en ik ga onze senior claimdesk Chantal eventjes een paar vragen stellen, tenminste, als het tijd voor me heeft, want het is erg druk, of niet Chantal? Ja, we hebben veel te doen, maar uh, ik maak graag tijd voor je vrij. Vertel eens, hoeveel claims verwerken jullie in een week? Ja, het is heel erg verschillend, het is natuurlijk afhankelijk uh, van wat er binnenkomt. Uh, in de zomer zo'n gemiddeld zo'n 1400 claims. En is er ook een record? Ja, we hebben wel eens de 1550 gehaald. En uh, het persoonlijke record per dag is niet van mij, dat is van Silke. Silke, Silke heeft wel eens 123 claims gehaald. Wauw, supergoed. En is er iets uh, bijgebleven in je tijd hier bij uw claim wat je nooit zal vergeten? Ja, wat natuurlijk altijd heel erg leuk is, is uh, als we mijn claim positief kunnen afronden, uh, dan krijgen we vaak leuke reacties. Ze hebben we wel eens taart gekregen. Ja, en taart, daar zijn ze dol op, hier op de claimdesk. Maar niet alleen taart, ze zijn ook gek op chocola. Ze hebben hier een pot die inmiddels ...snel weer gevuld moet worden, want uh, hij is leeg. Um, chocola, veel dames, goede combinatie. Uh, Chantal, vertel eens, heb jij zelf al eens vertraging gehad? Nee, gelukkig nog niet. Ik, uh, nee, ik heb nog nooit een claim voor mezelf. hoeven indienen, daar ben ik ook wel blij mee. Nou, klinkt goed. Uh, binnenkort gaan we jullie vertellen wat we nou ook allemaal doen hier op de Claimdesk... ...en de andere afdelingen bij U claim. En we hebben nog veel meer leuke video's voor jullie in het verschiet, dus blijf ons vooral volgen.